Goedemorgen lieve YouTube-kijkers voor de stofjes van de stofjes. Zonnigmorgen praat uh, vroeg. Het is nu uh, 7 uur 20. Dat is vroeger dan normaal. Maar goed, dat heeft een reden. Kom ik zo even op terug? Nee, laat ik maar meteen beginnen. Uh, ik ga namelijk dadelijk naar Juliana Malden, mijn uh, voetbalclub waar ik verzorging uh, bij uh, doe. Die hebben vandaag een rommelmarkt. Nou hebben ze mij gevraagd: Patrick, wil je daarbij zijn voor een beetje security? Vorig jaar hebben ook al gedaan. Toen zeiden ze mij een verhaal. Dat kon ik eigenlijk niet geloven. Er zijn van die rommelmarkt, nou we moeten gekken. Ze zijn het eigenlijk wel een klein beetje, maar ja, ik weet niet hoe ik dat moet schrijven. Hoe dat ik dat moet omschrijven. Nou, dit gaat dus niet helemaal goed. Uh, zoals je ziet, de, de, de klem uit de auto die is weg. Dus ik moet het even zo doen. Ik ben maar, maar goed, uh, nogmaals, uh, uh, Rommel maakt gekken. Ja. <kussie> Ze zeiden toen tegen mij van uh, let op. Uh, ik ging daar staan als een soort met uh, security. Een beetje overzicht waren, vooral bij de elektronica, vooral televisies, computers, radio's, noem maar, al dat soort gekken. Let op, wat er gebeurt, zeggen ze, er komen daar een partij mensen binnen, die zeggen op een spreken, die steken een bepaalde arm uit en zeggen, dit alles wat hier staat, daarachter, is voor mij. Maar, dat mag niet zomaar, daar hebben ze een bepaalde regel voor. Dat kan, dat je dat zegt, dat is voor mij, maar dat is meteen aftikken. Dit is de vraagprijs, meteen aftikken. Uh, het is niet zo dat wij gaan reserveren, uh, dat doen we niet. Dus het is, je wil hem aftikken of je laat hem staan en uh, iemand anders kan komen en je zegt gewoon ik neem hem mee en ben hem gewoon kwijt. Heel makkelijk. Maar zulke gekken zijn ook. Toen vertelden ze een verhaal van uh, uh, strijkeizers. Ze hadden een hele berg strijkijzers. Eigenlijk een beetje hetzelfde, er komt op het begin, komt er een man aan, die zegt op een gegeven moment: Dit, alles aan die kant, is voor mij. Dit bied ik ervoor. Komt er een andere en die pakt van dat bundeltje, ziet hij een strijkijzer die hij graag wil hebben. Nou, er werd me een, een, een, een, een kleine worsteling van, heb ik jou daar? Wat gebeurt er nou? Die man die die strijkijzer vasthoudt, ja, die houdt hem natuurlijk vast. En die andere man die slaat eigenlijk zijn hand weg, die slaat zo de strijkijzer op. pop met een punt in de kop. Bloeien. Dus we zeggen van god meneer, even, nee, uh, ik moet eerst die strijkijzers hebben en uh, dit en dat en daar zijn ze kwijt en uh, ik moet ze per se hebben. Zo gek dus. Dat is, als je niks met rondmaken hebt of je zegt is dat niet te bevatten. Maar het gebeurt. Ik, ik, ik kon het eerst niet geloven, maar toen ik dat vorig jaar meemaakte, had ik echt zoiets van, hé, hey, dit is wel heel bijzonder. Maar ook wel weer leuk. Je ziet er soms figuren rondlopen. Nu lag jij gedood. Maar het gaat ook gewoon over. Uh, gisteren geholpen met, uh, met een beetje opbouwen, met de spullen verdelen. We moet natuurlijk nog uh, uh, coronamater. Moeten dat een beetje. Oh, gaan we weer. Zo, een beetje gespreid uit elkaar zetten. Dus ja, dan, uh, dan moet daar uh, even wat, uh, wat aan gedaan worden het moet allemaal weggezet worden, we gisteren gedaan. Nou, vandaag is het dan uh, de rommelmarkt. 2,50 euro de entree. Dus op zich is het niet, uh, niet te duur. Um, ja, het is allemaal voor één ding uh, bedoeld. Dat is voor de clubkast. Dus wij uh, doen het zelf, we organiseren het allemaal zelf. Dus het is niet zo dat wij uh, standjes verkopen, zodat uh, mensen hun spullen daar kunnen verkopen. Nee, het is uh, puur uh, alles voor de club Het is allemaal verzameld Er zijn een paar uh, mensen die zijn daar de hele tijd mee uh, doen. Om uh, de spullen te vizalen, in te zamelen. Kijken of het een beetje verkoopbaar is. Dus het uh, moet geen meuk zijn. Uh, zoals wij dat hier in Brabant uh, noemen: meuk. Dat is een oude, oude troep. Dus die uh, waar gewoon eigenlijk niet te gebruiken is. Dus gaat dan ook meteen, uh, sommige mensen denken dan van oh, dat kunnen ze wel gebruiken. Terwijl het gewoon niet verkoopbaar is. Dat heeft geen zin. Dus uh, dat gaat er ook niet gebeuren. En, uh, nou ja, goed, dat ga ik dus doen. Dat is de reden waarom ik zo vroeg ben met wat uh, met lopen en de ochtendpraat. Maar dat neemt niet weg dat het toch wel lekker ging. Vier rondjes vandaag uh, had ik niet, eigenlijk niet verwacht, uh, omdat het zo, zo vroeg is. En, uh, ja. Uh, ja, ik, ik weet niet. Op een of andere manier had ik iets van. Uh, ik, ik zie wel wat, uh, wat ik doe. Of drie rondjes of vier rondjes. Ik ga er geen druk op leggen vandaag. was niet heel uh, bijzonder. Maar goed, uiteindelijk vier rondjes. Ik ga jullie even. Wacht even vandaag. zo, nou, Het is allemaal een beetje anders en anders door zoiets, maar goed dat geeft niet, we komen er wel. <laughs> nou ik ben thuis, dus ik ga zeggen, de mazzel, tot de volgende keer, als je hier ook weer van genoten hebt, even abonneren op dit kanaal. Blauw duimpje omhoog en dan zie ik jullie volgende zondag. En dan hoop ik alles weer een beetje normaal te hebben. Dit was een beetje ja, improviseren, maar is ook eens een keer leuk. Nou, je ziet het, ik zweet nog steeds. Dus, nogmaals, blauw duimpje omhoog als je het leuk vindt en uh, graag abonneren op dit kanaal, de stofjes. Dan uh, zie ik jullie volgende keer weer terug. Ik zeg, tjoe!